Wist je dat 7% van de Belgen moslim is? Reden genoeg voor politieke partijen en politici om rekening te houden met deze belangrijke kiezersgroep. Want ieder stem telt. Welke partijen en politici dragen de voorkeur van moslims? Hoe speelt religie hierin een rol? En hoe verschillen hun keuzes van andere burgers? Hoe stemmen moslims? Vanuit het Vlaams Parlement, dit is de Universiteit van Vlaanderen. In dit college beantwoord ik de vraag hoe stemmen moslims. Het is een belangrijke vraag omwille van drie redenen. Ten eerste, onze samenleving wordt steeds diverser. Zo is 7% van de Belgen moslim. En die diversiteit vinden we voornamelijk terug in de grootsteden. Zo is in Antwerpen 20% moslim, in Brussel 25%. Ten tweede, door die secularisering zou religie een minder belangrijke rol spelen. Of dat werd lange tijd toch gedacht. Nu, vandaag is niets minder waar. Religie is terug van weg geweest en leidt bovendien tot die verhitte politieke discussies. Vooral het idee dat religie een hindernis zou zijn voor de politieke integratie van moslims, speelt erg in onze samenleving. Maar klopt dat? Ten derde, uit onderzoek blijkt dat moslims gediscrimineerd worden. Op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de huisvesting. Nu, het lijkt dan ook normaal of de kans is alleszins groot dat die ervaringen ook een rol zouden spelen in hun politiek gedrag. Of dat effectief zo is, daar heb ik onderzoek naar verricht. Ik wil het trouwens ook niet alleen hebben over de keuzes die moslims maken tijdens die verkiezingen. Want politiek is meer dan stemmen alleen. Denk maar aan bijvoorbeeld petities ondertekenen, producten boycotten of deelnemen aan betogingen. Nu, onderzoek wijst ook op deze acties die meer en meer als normaal en legitiem worden beschouwd. Reden te meer dus om het politiek gedrag van moslims breed te gaan bestuderen. Nu, voor alle duidelijkheid. Met moslims bedoelen we zij die zichzelf benoemen als moslims, los van het gegeven of ze al dan niet praktiseren. Dus het kan gaan over moslims die elke dag bidden, die regelmatig naar de moskee gaan, maar evengoed over moslims die uit culturele overwegingen zichzelf moslim noemen. En uiteraard over de combinaties tussen die twee uitersten heen. Nu, hoe zijn we dan concreet te werk gegaan? In 2018, op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we 4500 kiezers bevraagd naar hun stemkeuzes, maar ook de redenen om te stemmen op een partij of een kandidaat. Daarbovenop hebben we ook heel wat interviews verricht met moslims om toch wat meer inzichten te vergaren. Nu, om jullie geheugen wat op te frissen wat betreft die uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. N-VA bleef overeind staan. Die was namelijk de grootste partij in Vlaanderen. Maar ook Vlaams Belang boekte winst. En in frantalig België was het vooral PS die de grootste partij was. Maar ook daar brokkelde hun macht deels af, ten voordele van Groen, Ecolo en PvdA, PTB. Maar ook rond die periode was in Vlaanderen Bart de Wever de populairste politicus? In Wallonië was dat Paul Magnet. Maar zijn deze resultaten ook een weerspiegeling van het stemgedrag van moslims? Wat zegt ons onderzoek daarover? 60 procent van de Belgische moslims stemt traditioneel links, dus op SPA, Groen en PvdA. In Antwerpen loopt dit op tot 80 procent van de moslims. Maar ook bij het rechtsstemmen zien we enige verschillen. Zo stemt 19 procent van de moslims rechts. En dan is dit vooral op CD&V. Vergeleken met niet-moslims zien we dat 40 van die groep op rechtse partijen stemt. Een groot verschil dus. Maar we zien ook andere verschillen. Zo blijkt een aandeel van moslims te stemmen, namelijk 13 op lokale partijen, tegenover 20 van niet-moslims. Ten slotte, een ander verschil, gaat om het blanco stemmen. Zeven procent van de moslims stemt blanco tegenover vier procent van de niet-moslims. Dus we zien duidelijk die verschillen dat moslims eerder links stemmen en niet-moslims eerder rechts. Maar wat valt ons nog meer op? We hebben de exit Pol uit 2018 vergeleken en we hebben die vergeleken met een studie uit 2012. Daal valt op dat moslims in 2018 linkser stemden dan in 2012. En dat is opmerkelijk, want we zien het tegenovergestelde bij niet-moslims. Daar stemden zij in 2018 rechtser dan in 2012. Maar die verschillen zijn niet alleen aanwezig tussen moslims en niet-moslims. Ook onder moslims zijn er verschillen naargelang die regionale context. We weten ondertussen, of het valt alleszins op, dat Vlaanderen rechtser stemt dan Wallonië. Uit ons onderzoek bleek ook dat Vlaamse moslims rechtser stemmen dan Waalse moslims. Dat kan ook wel gelden als een vorm van integratie. Nu, verder zien we ook wel dat Vlaanderen of Vlaamse moslims gevarieerder stemmen. Zo stemmen zij evenveel op Groen, PVDA en SPA, maar zien we een totaal ander beeld in Franstalig-België. Daar stemmen moslims veel meer op één partij, namelijk de PS. En om de cijfers maar meer te geven, 45 procent van de moslims in Brussel en Wallonië stemt op de PS. Maar hoe valt dit te verklaren? Waarom stemmen kiezers überhaupt op een partij? Nu, uit de literatuur kunnen we vijf redenen onderscheiden om te stemmen op een partij. Ten eerste stemmen kiezers, of althans sommige kiezers, op een partij omdat het moet. We hebben namelijk een opkomstplicht. Het gaat dan vaak over kiezers die weinig vertrouwen hebben in de politiek of een lage politieke interesse. Zij gaan dan stemmen op de minst slechte partij. Maar ook kandidaten kunnen een aanleiding zijn om op een partij te stemmen. De kans is namelijk groot dat je tijdens de lokale verkiezingen iemand kent die op een kandidatenlijst komt. Denk maar aan de bakker om de hoek, waar je in het weekend je pistolees gaat halen, maar evengoed aan een partner, een broer, een zus of een vriendin die op zo'n kandidatenlijst komt te staan. Maar uiteraard de thema's. Een derde motivatie om op een partij te stemmen. Er zijn altijd partijen die tijdens de verkiezingen een thema naar voren schuiven. Een kiezer die eerder gebeten is door milieu en zich daar bekommert zal eerder op groen stemmen. Een kiezer met anti-immigratiestandpunten kiest dan weer voor NVA of Vlaams Belang. Maar er zijn ook kiezers die zich echt verbonden voelen met een partij. En stellen ze zelf dat ze zich niet kunnen voorstellen om op een andere partij te stemmen. Denk dan maar aan een socialist die al generaties lang in de familie op SPA stemt. Men kan het zich niet anders inbeelden om op een andere partij te stemmen. Ten slotte, als vijfde motivatie geldt ook die religieuze overwegingen. Nu, we weten van vroeger dat de katholieken massaal stemden op de christelijke partij CDV. Dat komt omdat die partij hun belangen, hun religieuze belangen, vertegenwoordigde. Nu, we zien dat eventueel, of het kan eventueel, ook een rol spelen bij moslims. Daar weten we dat religie een belangrijke rol speelt. En dus ook zij zouden voor een partij kunnen stemmen die opkomt voor hun religieuze belangen. Maar wat zegt ons onderzoek? Het interessante is dat, ondanks het gegeven dat de stemkeuze verschilt tussen moslims en niet-moslims, we, wat betreft die stemmotivaties toch iets meer gelijklopende resultaten krijgen. Moslims en niet-moslims stemmen allebei evenveel, omdat het moet op kandidaten en op thema's. We zien weliswaar een verschil als het gaat om die partijverbondenheid niet-moslims geven vaker aan dat ze op een partij stemmen, omdat ze zich er volledig mee verbonden voelen dan moslims. En dat andere verschil zie je ook in het laatste balkje als het gaat over die religieuze overwegingen. Namelijk 6% van de moslims zegt dat ze stemt op een partij omwille van die religieuze belangen. Beeld u dan maar een kiezer in die stemt op een partij omdat die opkomt tegen het hoofddoekenverbod of het ritueel slachten toelaat. Nu... Bij katholieken is dat slechts 1 procent. Dus religie, daar kunnen we alleszins van uitgaan uit deze resultaten, dat religie weinig tot geen rol speelt als het gaat om het stemmen op een partij. Zeker voor moslims, maar ook meer voor niet-moslims. Maar kan het dan ook zo zijn dat religie wel een rol speelt bij de kandidaatkeuze van moslims? Welke kandidaten dragen de voorkeur van moslims? Maar meer nog, stemmen moslims op moslimkandidaten. Nu, uit literatuur weten we dat kiezers eerder stemmen op kandidaten die op hen lijken. Maar dat hoeft u niet letterlijk te nemen. Het gaat veel meer over kenmerken die kiezers en kandidaten delen met elkaar. Bijvoorbeeld gender. Mannen zijn eerder geneigd om te stemmen op mannelijke kandidaten. Vrouwen op vrouwelijke kandidaten. Maar we zien ook dat migratieachtergrond een rol speelt. Zo gaan kiezers met een migratieachtergrond eerder stemmen op kandidaten met een migratieachtergrond. En ook de literatuur geeft die mechanismen weer. Enerzijds speelt een symbolische logica, namelijk ik herken mij in die kandidaat, want die lijkt op mij, en dus ik voel me er goed bij. Die kandidaat krijgt mijn stem. Maar het kan ook gaan om een instrumentele logica, namelijk ik herken mij in die kandidaat, hij of zij weet welke obstakels ik ervaar en zal dus meer opkomen voor mijn belangen. Nu, uit ons onderzoek, waar we specifiek gaan kijken zijn naar de, naar de kandidaatkeuze van Antwerpse moslims, zien we dat moslims inderdaad meer geneigd zijn om te stemmen op moslimkandidaten. Enerzijds vanuit die herkenningslogica, want moslims zijn gemakkelijker op een lijst te herkennen, maar ook omdat ze er veel meer van verwachten. Nu, uit de interviews bleek ook nog een andere interessante motivatie om op moslimkandidaten te stemmen als moslim. Ze willen namelijk een diverser bestuur. Ze willen zichzelf ook herkennen in dat politiek bestuur. En daar krijgen ze verrassend genoeg ondersteuning van niet-moslims. Uit onderzoek blijkt namelijk dat niet-moslims niet zozeer geneigd zijn om enkel en alleen te stemmen op niet moslimkandidaten kandidaten. Er is zelfs sprake van een symbolische stem. Namelijk niet moslimkandidaten kandidaten, of niet moslimkiezers kiezers eerder, gaan meer stemmen op moslimkandidaten kandidaten om ervoor te zorgen dat het bestuur werkelijk ook een weerspiegeling wordt van onze diverse samenleving. Maar ook hier keken we niet alleen naar de verschillen tussen moslims en niet-moslims, maar ook onder moslims als groep. Meer specifiek zijn we gaan kijken naar gender. Speelt gender een rol bij het maken van die kandidaatkeuze? Meer nog, is er een verschil tussen moslimmannen en moslimvrouwen als ze kiezen voor een moslimkandidaat? Het idee leeft natuurlijk in onze samenleving dat moslimvrouwen nogal conservatief zijn. Meer nog, ze zouden eerder stemmen op moslimmannen uit traditionele overwegingen. Maar ons onderzoek gaat in tegen dit idee. Meer nog, moslimvrouwen zijn het meest voorstander van gendergelijke representatie. Dat wil zeggen, evenveel mannen als vrouwen in een politiek bestuur. Wie niet zo happig is op die gelijke genderrepresentatie zijn mannen. Zowel moslimmannen als niet-moslimmannen. En dat reflecteert zich natuurlijk ook in de stemkeuze als we gaan kijken naar die kandidaatkeuze. Mannen, en vooral moslimmannen, die kiezen voor een kandidaat die én man is en moslim. Bij moslimvrouwen zien we dat soort van gedrag niet. Zij gaan wel kiezen voor vrouwen als kandidaat en moslimkandidaten, maar niet op een combinatie van beide. Dus vrouwelijke moslimkandidaten. We vinden daar een mogelijke verklaring in ander onderzoek. Dat stelt dat partijen moslimvrouwen vooral selecteren om de partijlijst maximaal te diversifiëren. Moslimvrouwen zijn namelijk vrouw, hebben een migratieachtergrond en zijn van moslim -kom af. Bovendien selecteren ze die moslimvrouwen niet zozeer om de belangen van moslimvrouwen te gaan vertegenwoordigen, maar ze selecteren die ook heel specifiek om ervoor te zorgen dat ze de kiezers of andere kiezers niet voor het hoofd stoten. Dit zijn natuurlijk allemaal de bevindingen als het gaat over de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik heb in het begin al gezegd dat politiek over veel meer gaat dan stemmen alleen. Denk maar aan het ondertekenen van petities en betogingen, zetelen in een adviesraad en dergelijke. We weten dat moslims eveneens ook deelnemen aan zulke politieke acties. Maar wat drijft moslims om deel te nemen aan die activiteiten? Nu, uit beperkt internationaal onderzoek weten we dat religie moslims aanspoort om een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Maar speelt dat ook bij Belgische moslims? En meer nog, wat voegt ons onderzoek daaraan toe? Nu, ten eerste, we merken dat religie inderdaad ook Belgische moslims aanspoort om politieke acties te ondernemen. In de interviews beschouwen zij dit als een soort van islamitische plicht om anderen te helpen of een bijdrage te leveren. Dit gaat dan voornamelijk om armoede tegengaan of andere vormen van ongelijkheid. We zien zelfs een verschil bij moslims die aangeven dat hun geloof een heel belangrijke rol speelt in hun samenleving, die meer van die politieke acties gaan ondernemen. Verder zien we zowel bij moslims als niet-moslims die vaker naar een religieus instituut gaan, denk maar aan een moskee of een kerk, eveneens dat dat politiek engagement hoger ligt dan gelovigen die minder naar zo'n religieus instituut gaan. En vanuit literatuur weten we dat die religieuze instituten moskeeën en kerken sociale vaardigheden aanbrengen, maar evengoed een breed sociaal netwerk aanleveren. Maar er speelt ook nog veel meer dan dat, namelijk die ontevredenheid in het politiek. Moslims die zich nog gehoord voelen, nog vertegenwoordigd, gaan eerder op zoek naar andere manieren om de aandacht te trekken van het beleid. En dat kan gaan van sociale media inzetten, maar evengoed om trachten te lobbyen bij de politieke besturen om verandering teweeg te brengen. Dit zien we namelijk ook bij niet-moslims, die soort van gedrag om toch de aandacht te trekken en verandering teweeg te brengen. Nu, wat zien we dan nog meer bij moslims? De discriminatie die zij meemaken, vooral discriminatie op basis van geloof, blijkt bij moslims een katalysator te zijn om tot die politiek engagement te komen. Ook zij gaan weer op basis van die discriminatie die ze ervaren en de minder kansen die ze krijgen op de arbeidsmarkt of in het onderwijs, gaan zij ook allerlei acties ondernemen om daar verandering teweeg te brengen. Veel van die moslims in interviews hebben aangegeven dat ze dit vooral doen voor die nieuwe, jongere generatie, om die situatie voor hen te beteren. Denk dan maar aan een actieplatform, bijvoorbeeld waar moslims mee gaan deelnemen om het hoofddoekenverbod tegen te werken. Maar evengoed aan de betogingen op 21 maart, de dag tegen racisme, om daar racisme aan te kaarten. Dus al bij al zien we dat als het gaat om verkiezingen, maar ook om andere politieke activiteiten, dat moslims wel mee participeren in onze samenleving. Laten we dan nog terugkeren naar die hoofdvraag. Hoe stemmen moslims? Moslims stemmen eerder op linkse partijen en moslims stemmen eerder op moslimkandidaten. Maar we weten ook dat politiek over veel meer gaat dan alleen maar stemmen. En daar zien we dat moslims getriggerd worden door discriminatie, door religieuze overwegingen, maar ook door die ontevredenheid in politiek om toch over te stappen naar acties in de hoop verbetering te brengen. APPLAUS